Het is elk jaar voor ons een grote uitdaging om weer zo'n mooi evenement neer te zetten. En als ik dan hier aankom, dan denk ik een goede sfeer, een goede setting en een goed team. Vandaag ben ik te gast bij NGINIA op het prachtige event. En dat gaat over industrie 5.0. En het is ook volkomen terecht... Want smart-industrie, dat is de toekomst voor Nederland. De digitale revolutie die allang begonnen is, die komt er niet aan, maar we zitten er middenin. En het is ontzettend belangrijk dat iedereen meegaat in die digitale agenda. Ik hoop dat blijft hangen. Dat ze... ...moeten leren in deze tijd, dat ze zich moeten ontwikkelen. Dus niet alleen mensen op school, niet alleen nieuwe mensen, maar dat iedereen zich moet ontwikkelen. En dat we vanuit die ontwikkeling van de mensen zelf... Um, ...mee kunnen gaan met de hele transitie die we in deze tijd hebben. De digitalisering, allerlei nieuwe technieken die we hebben... ...en dat we die makkelijk kunnen oppakken. Als Siemens proberen wij een voorloper te zijn op het gebied van wat wij noemen de digital enterprise. En het is best een concept wat je even moet begrijpen. En ik probeer het wat tastbaarder te maken. Ik probeer concrete voorbeelden te geven en ik probeer concrete dingen mee te geven. die de mensen hier vandaag mee kunnen nemen om morgen mee aan de gang te gaan. En met name een bedrijf als Engineer heeft heel goed begrepen waar deze industriële revolutie over gaat. Namelijk ook met data en hoe je dingen ordent in dat PLM-systeem is daar bijzonder waardevol in. En FME helpt Enginia ook om in de technologische industrie dit verder uit te bouwen. Dit is echt de toekomst. De toekomst is vandaag al begonnen. En wij hebben daar allemaal als individu een hele belangrijke rol in. Eigenlijk zijn we allemaal vanaf nu transitiemanagers. En de bedoeling daarvan is dat ook niemand aan de kant komt te staan, dat we iedereen daar aan meenemen. Het is echt alle hens aan dek en dan kunnen we Nederland laten groeien en de bedrijven laten bloeien.